Voor mij is een jaarlijks terugkerend moment van uh, overtuiging dat we op school heel goed bezig zijn, de proclamatie. Voor veel van die leerlingen zijn ze de eerste leerling in een familie die een secundair diploma behaalt. Hey, je ziet dan de ouders opgekleed, ouders die soms nooit gezien hebben hier op school, die dan wel afkomen naar die proclamatie. Uh, op zo'n moment uh, krijg ik zelf een krop in de keel. Zelf ben ik uh, ja, een voorbeeld dat eigenlijk tegen de stroom zwemmen uh, mogelijk is. Ik heb mezelf eigenlijk tegen alle adviezen in uh, opgewerkt en uh, een universitair diploma behaald, leerkracht geworden en uiteindelijk directeur van een school geworden. Ja, ze zijn bezig. Ik had een paar fantastische leerkrachten die mij echt een luisterend oor boden. En met die motivatie ben ik leerkracht zelf geworden om eigenlijk hetzelfde te kunnen doen. En uh, toen ik uh, uh, Zover stond, had ik zoiets van: ik wil een school hebben die, die luistert naar leerlingen. Lorien, je zit twee weken terug op school. Ja. Ook. Hoe is het met de kleine Lucas? Ja, ah, goed. Een goed. schattig ventje. Ja. S'nachts niet te lastig hoor. Nee, niet te lastig. We zijn een hokschool. Die stap is net zo veel belangrijker voor onze leerlingen en, en, en hun gezinnen om uit de generatie kansarmoede te stappen. Eigenlijk. Daarvoor doen we het gewoon.